Hallo, ik ben Hans en ik heb een pgb en al heel wat jaren me bemoeit met alles wat met joostzorg te maken heeft in Noord-Nederland en ik zit hier met Britt en ik heb ook een pgb en daarnaast ja, heb ik nog te maken met uh, andere vormen van zorg en uh, ja ik uh, heb sinds kort te maken met het uh, ja eigenlijk echt met de zorg omdat eerst alles geregeld wordt door mijn ouders maar nu uh, door mijzelf. Ja, want je bent 18 jaar Nee, 17. Oh, 17. En je moet het toch wel allemaal zelf doen? Ja, alvast voorbereiden voor het volgende jaar. Je moet met zoveel dingen rekening houden in de zorg. We zijn hier vandaag te gast bij het LOC in Utrecht. Vijfde verdieping. Jongens, het is nu al hoog. En we gaan praten over uh, ja, wat er wat ons betreft allemaal nog beter kan in de jeugdzorg. Het is een brainstorm meeting waar we dus hè, met elkaar gaan denken van... wat zijn concrete actiepunten en dingen die we kunnen veranderen in de zorg. Als zorgverlener, als zorg ...organisatie, maar soms ook vanuit ons, hè, wat wij daarin kunnen doen. Ja, dit, dit doen wij niet alleen, maar samen met uh, andere jongeren en, en ja, een professionele trainer. En, uh, aan de hand van een centrale vraag proberen wij dan uh, concrete oplossingen te bedenken hm. voor de zorg. En wat, wat hebben we tot nu toe al? Uh, um, je verplaatsen in. Dus we praten uh, met de jongeren in plaats van over de jongeren. Mm -hmm. Ja, want wij willen graag zelf vertellen waar we mee zitten en wat er anders kan. En dat hoeft een hulpverlener echt niet altijd voor ons te beslissen. Mm -hmm. Dat kunnen we zelf heel goed. Plus één contactpersoon te houden in plaats van 10, 20. Mm -hmm. Zodat je echt een vertrouwensband opbouwt met uh, je contactpersoon. En ja, je ook echt gewoon alles tegen diegene zou moeten kunnen zeggen. Mm -hmm. Want dat horen we echt te veel van anderen, dat ze constant andere voogden hebben of begeleiders. En zo werkt het echt niet. Wat ik zelf ook een hele mooie vond, was die inderdaad hè, dat je um, meer informatie krijgt over wat er na 18 plus gebeurt. Wat wij heel veel hier horen is van jongeren inderdaad, dan ben je 18 en je moet het opeens allemaal zelf doen. Ja. Geen idee wat je dan moet doen. Dus heel concreet was echt de vraag ook vanuit anderen van geef ons meer informatie. Doe dat als hulpverlener Dat vond ik heel mooi. En een goed idee was ook om met ervaring deskundigen te werken. Zodat zowel de jongeren zich kan verplaatsen in de hulpverlener als de hulpverlener in de jongeren. Wat erg belangrijk is om elkaars situatie en perspectief te leren kennen. En ook te weten wat kan diegene zonder te denken van zo moet het, maar ook wat kan. En zie dat als een uitnodiging hè? mensen die dit filmpje kijken. Wij zijn... Ja ervaringsdeskundigen, ook wij jongeren, kunnen meepraten over die zorg. Ik denk dat wij uh, snel weer die discussie instappen, want we gaan nog een heleboel doen. Inderdaad. En uh, blijf daarover nadenken, hè? Die jeugdzorg, wat er beter kan. Ja, wij ik het mee eens.